Of jouw leerlingen je hebben begrepen wil je ad hoc kunnen checken. Maar soms zonder tijdsdruk, zoals in Kahoot. Keynote is dan een goede manier om te overhoren. Kinderen geven antwoord door het juiste scherm te kiezen. In de app Klaslokaal kijk jij als leerkracht mee. Deel je keynote presentatie met jouw leerlingen. Stel de eerste vraag. Is Utrecht de hoofdstad van de provincie Utrecht? De kinderen geven antwoord door het juiste scherm in de keynote te kiezen. Kijk in de app Klaslokaal naar de antwoorden. Maak zo nodig aantekeningen en stel de volgende vraag. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan even verder op de website van de Rolfgroep.